Sportief investeren en meedoen. Dit is Freek. Na zijn werk eet Freek elke woensdagavond snel, snel zijn eten op. Brengt zijn kinderen naar voetbal en tennis. Zet zijn vrouw af bij haar theatervereniging. En snelt zichzelf dan naar de afspraak met zijn fysio. He hé, weer allemaal net gehaald Freek. Als toekomstig gemeenteraadslid klinkt dit verhaal u vast bekend in de oren. Misschien is Freek wel uw buurman, die u week in, week uit door de hele gemeente ziet rondcrossen. Het mooie is, als u in 2018 wordt gekozen als raadslid, kunt u Freek helpen. En daarbij meteen ook op andere beleidsterreinen positief effect bereiken. Dit doet u door het samenbrengen van sport met onderwijs, cultuur, zorg en natuur. Allereerst door de bestaande accommodaties en organisaties met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld in een sportzorginstelling. En sport aan te bieden op plekken waar mensen toch al zijn. Zoals bij een basisschool of ouderenzorg. En ten tweede natuurlijk door ook bij nieuwbouw... sport direct samen te brengen met onderwijs, cultuur, zorg en natuur. Er is hiervoor niet één manier. Maar als u begint bij het verbinden van bestaand budget is er veel mogelijk. Zet de verbinding met sport hoog op de agenda in uw gemeente. Door sportief te investeren en mee te doen, helpt u Freek in de buurt waar hij woont. Kijk op de website voor meer informatie.